Boom Boom Hallo, haakwaaar! Hallo jongens, <laughs> mijn sluitje tijd van derzij spreekt video op mijn kanaal, Geerlekenning Wauw Wat? Wow. Eén bot? Oh, mij lijkt het ook Opeens ging een kogel door zijn hoofd terwijl ik niet eens op zo verrichtte. Ik is mij mij en dacht, anders dacht, oh Hey dacht, ik dacht, ik deze ik dacht, ik Dus ik had ik zo'n vermoeden dacht, ik dacht, ik wel ik dacht, ik dacht, Oh mijn god, die ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik hem ik halen. Mijn EWP Geef me je fucking AWP One B. It's me Headshot Holy diefes Hij ja, was op een nauwk Kari Oh, Potraskoe? Wat is Potraskoe? Lekkere spray, lekkere kills te Wow. Wow. Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is Fuck Wat GM. dit? Wat fuck this game fuck dit? game is Laat gewoon de bom tikken. Yo. It is too late now to defuse. Boom. Boom. Boom. Hallo ah, hacker. De bom voor de hey, je denkt dat het doodgaan, maar dat gaan we ook. One on A, watch out. Keep my What the fuck? He's, He's still, still here. here. What? What? Fuck. One What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? Oh What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? one What? One, one, one, What? Tunnel Ja, het is Ah, dat vind ik nou jammer. Oh mijn god, liefjes. Waarom heb je 5-1 1 op naar plan. niet. Diegene die via long komt, gaat veel kill. Oh yes. Want uh, ja, die was ik nu net aan het opnemen Ik neem dit ook nog wel even op, die uh, kutte uh, Wat? Ik dacht dat ik hem had Nevermind Wauw, bot Martin Kap nou eens bot Headshot, bitch Zoek hem Ik loop achter iemand Nee, shit! En dan komt hij iemand anders tegen en die schiet me dood. Kut, Michal niet Michael mee gehad. Oh nee, Stuk de toren. Die heb ik net allemaal gekeeld. Oh, Ah, eentje zit op de toren, what the fuck. Bot Martin. Hij is dood. Echt, jongen. Bot Martin is mij aan het ode. Oh, nee. Fuck you. Wauw, <laughs> <laughs> wow, dat was echt... Ik dacht dat jij... Ik dacht dat jij het zei. Ja, heel makkelijk, zo makkelijk dat ik niet heb. Get knifed, Ik sprong speciaal van de toren af om jou te killen. Wat de fuck? Hoe kan ik dat als ik op iemand schiet? Op schiet? Wow! Oh, ja. waar ik sta. Ja. Op het fucking randje van een gebouw. Get wrecked, teamleider. Get knifed. Ik zie ook echt iemand. Ik, ik zie echt iemand droog naar beneden vallen. Get killed. Ja, ik sta hier. <laughs> ik sta hier wat? Eigenlijk. Nee. Ik ben naar beneden. Get knifed. Ik ga dit nog een keer ik knuk je. Waarom... Oh, get knifed. Kut. Die ja, niet in storen. toren, ja. Oké, okay, zo bij de revolver. Ga... Oh, waarom? Eén... Die één zit de hele tijd bij hun te in die kut toren. Ik heb hem Oké, hun teamleider is scheef met AWP. Wauw, er waren drie van de omhoog gekomen. Morbid Angle heeft heel weinig HP. Ja hebt Oh, ook bij mij het level. Ja, nu heb je gewonnen. Nee. Moet ik eerst nog iemand zien te knifeen en ze hebben ons door, dus. Nou, dat is niet zo moeilijk. Dat zeg ik toch. Ja.